Bijna twee jaar geleden aan een Studio opgezet met het doel om zoveel mogelijk, niet alles, maar zoveel mogelijk creatief werk naar binnen te halen. En dat betekent dus van alles en nog wat. Dat kan zijn van datgene wat je in de winkel ziet hangen, dus een plafondhanger, maar ook de digitale schermen of de productie van een televisiecommercial. Hallo en welkom bij de 32 e Hello Masters-podcast van Hello Maas. Uh, mijn naam is Louise Doorn, ik ben de founder en CEO van Hello Maas... ...en samen met Frank Watching maken we deze podcast. Vandaag praat ik met de director van Albert Heijn Studio, Vanessa Hofland-Noordervliet. Meer dan 75 creatieven produceren alle content voor Albert Heijn... ...van allerhande tot locatie-specifieke posters. Wil je ook iedere twee weken meer horen van topmarketers bij mooie bedrijven... Abonneer je dan op Hello Masters op Spotify, iTunes of via onze nieuwsbrief op hellomaas.com. Binnenkort zijn de marketingleiders van Zilveren Kruis, Trainmore en Zalando in onze studio. Dat wil je niet missen. Veel luisterplezier vandaag met Albert Heijn en Vanessa. Hallo, vandaag begin april een nieuwe Hello Masters. Uh, we zijn heel blij dat we vandaag uh, met Albert Heijn en met Vanessa bij Albert Heijn. Uh, een, uh, nou, ik denk wel drie kwartier, misschien wel een uurtje, uh, heel erg de diepte in kunnen gaan over de Albert Heijn Studio. Uh, want het is een, uh, nou, denk ik, een van de meest toonaangevende uh, ja, voorbeelden van het inhouden van je marketing en creatieve capabilities. Uh, Albert Heijn is daar een paar jaar geleden mee gestart onder regie van uh, Vanessa die het hele nou, ja, transitie heeft geleid. En uh, vandaag de dag geeft zij uh, leiding aan een team van uh, 70 creatieven die in-house bij, uh, bij Albert Heijn zetten. Dus uh, welkom Vanessa. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, nou ja, Albert Heijn, hè? dit bedrijf uh, behoeft eigenlijk geen introductie. Um, of toch wel, Vanessa, heb je misschien wat uh, nou ja, insight, uh, uh, een aantal feiten uh, die wat minder bekend zijn voor uh, de mensen die niet bij Albert Heijn werken, die je zou kunnen delen? Ja, nou, het, het is waar wat je zegt. Volgens mij hoeven we eigenlijk geen introductie, want ik geloof dat wij een merkbekendheid hebben van 99,9 procent. Ja. Dus het is knap als je ons niet kent. Maar er zijn zeker wel leuke, weet je, want niet alles gaat bij ons over, over de kiwis en de, de komo-huisveldniszakken, zeg maar. Ja. Uh, want het, wat wel leuk is om te weten, elke dag, elke dag, vullen wij zo ongeveer 5 miljoen bordjes met eten. 5 miljoen. En als je dat bedenkt, wat voor verantwoordelijkheid dat ook met je met zich meebrengt, uh, bijvoorbeeld om mensen ook te leren beter te laten eten, et cetera, nou, dat is natuurlijk fantastisch en die voelen wij ook. En wat ook een ander leuk weetje misschien is, omdat wij natuurlijk zo al zijn in Nederland, ongeveer één op de vijf mensen heeft bij ons gewerkt. En dat kan zijn natuurlijk, hè, als kakkenvuller. Wow. Ja, daarom. Dus het is, het is echt, Albert Heijn is echt zo'n onderdeel van iedereens leven. Dus dat is wel, uh, best, wel uh, best wel mooi en ook heftig tegelijk. Ja, er staat echt midden in de maatschappij op uh, zoveel ja. verschillende niveaus, als werkgever, ja. als... Uh... Nou ja, de plaats ja. waar je je eten, drinken en, uh, en ook steeds meer gezondheid haalt. Hè? Maar daar gaan we straks nog wel eventjes uh, over door. Zeker, ja. Hé, hey, uh, ik ben even in jouw achter, uh, achtergrond natuurlijk gedoken. En uh, ja. Nou, ja, na je studie film- en televisiewetenschap aan de UvA... Uh, heb jij ja. in eerste instantie gestart om prachtige documentaires te maken... bij het uh, productiebedrijf van Irene van Ditshuizen, TV Dits... Uh, iets uh, nou ja, wat wij gezamenlijk ook hebben. Ik heb dezelfde studie gedaan en ik heb stage gelopen bij TVDITS. Dus dat is wel een hele mooie uh, overeenkomst. Uh, ja. Maar na jouw tijd bij uh, TVDITS heb je een overstap gemaakt naar, naar de bureaukant, uh, Ben je bij IJsfontein uh, gestart. Heel creatief uh, bureau. En uh, ben je eigenlijk dertien jaar geleden al overgestapt naar uh, Albert Heijn en daar uh, allerlei uh, interessante dingen gedaan. Um, uh, vooral op marketinggebied um, en toen ben je in 2019 uh, ja, overgestapt om eigenlijk de Albert Heijn Studio uh, te gaan uh, opzetten. En uh, today uh, uh, leid je het dus uh, met, wat is het, 70, 75 creatief. Ja, in ieder geval meer, joh, we, we, we gaat, het gaat zo snel bij ons. Ze zitten al ja. met uh, nou, 80 man nu ongeveer. Dat zijn alleen maar de mensen die echt in het team zitten, dus niet eens de partners. Dus ja, Wauw, ah, heel goed. interessant. Dus dan gaan we even induiken van wat ze precies allemaal doen en uh, waarom ook jullie dat uh, gedaan hebben. Uh, Yes. Hebben. Dus we gaan inderdaad uh, ja, wat, wat dieper in op creative skills en uh, natuurlijk ook digital transformation. Uh, jullie lopen daar zeker in voorop. Uh, uh, de rol van agencies, freelancers uh, ja. en vooral ook die content machine. Hè, want het begon allemaal met uh, volgens mij allerhande al heel lang geleden. Uh, maar nu is daar, is daar natuurlijk heel veel bijgekomen. Ik, uh, ik zag laatst nog op Clubhouse dat jullie zelfs uh, bezig zijn om uh, crowdsourcing-idees te doen voor... Uh, voor de nieuwe vegan producten uh, categorie en catalogus, toch? Ja, dat klopt. Ja, nou, dat sowieso is toch grappig dat je zegt Clubhouse want wij zijn. Vooralsnog ook de eerste en enige supermarkt die op Clubhouse aan het experimenteren zijn. Yeah. Dus, uh, dus dat klopt. Nee, ja, maar je hebt helemaal gelijk. Kijk, allerhande is, net zoals het merk uh, Albert Heijn is het merk allerhande natuurlijk ook echt onderdeel bijna van de Nederlandse samenleving. Maar als je ziet hoeveel meer kanalen en content kanalen erbij zijn gekomen in de wereld, maar ook... Binnen een merk zoals Albert Heijn is, ja, het is, het is, uh, het is eigenlijk, eigenlijk is het gewoon absurd dat wij dat als mensen ook allemaal nog kunnen verwerken. Hè? Ja. Maar het mooie is dat wij er dus wel heel erg toegespitst uh, content van kunnen maken. En dat is onder andere wat we dus uh, bij uh, A-studio doen. Ja, ja, helemaal super. Oké, okay, nou laten we eventjes uh, starten bij jou, uh, ja. want je bent zo centraal in uh, zo'n grote verandering bij, uh, bij Albertijn. We hadden net eventjes kort een snapshot over jouw carrière, maar wat ik eigenlijk veel belangrijker is, van, waarom doe je wat je doet en waarom kies je ook om nou ja, 13 jaar uh, bij één bedrijf te blijven? Oh. Wat is je... Ja, dat is, nou, dat is wel een goede vraag. Nou, wat, um, waarom doe ik wat ik doe? Ik ben niet iemand die heel erg gelooft in van die geconstrueerde why's of drijfveren. Dus het is niet dat ik een A4'tje heb waar precies op staat uh, waarom ik doe wat ik doe. Want um, ik denk dat dat een goed uh, voorbeeld is van wat mij beschrijft, is juist tegenstellingen. Dus de paradox. Dus ik hou enorm van, van tegenstrijdigheid. Want ik geloof dat daar zeg maar, spanning in zit en, en energie in zit. Uh, dus van, uh, van dromen tot enorme nachtmerries hebben, maar ik ben ook heel erg gestructureerd, zodat ik daardoor ook uh, creatief kan zijn. Dus het, het is niet dat ik één why heb, maar wat ik wel denk wat een rode draad is in mijn, mijn misschien iets schizofrenere carrière, is het woord verbeelding. Uh, dat is wel altijd wat ik heel erg ook probeer uit te dragen. Ik kan me enorm laten betoveren en verleiden door de verbeelding. En verbeelding uh, gaat voor mij echt he, meegenomen worden in een idee in een verhaal, of letterlijk misschien een afbeelding, een beeldenis. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende wijzen. En dat zie je bij mij, dat heb ik dus gedaan vroeger bij televisie, in de documentaires. Daarna meer digitaal bij ijsfontein. En dat is het interessante ook bij Albert Heijn. Daar zijn natuurlijk, of eigenlijk moet ik zeggen AATLHS, want ik heb in het concern meerdere uh, um, rollen gehad. Daar, is, daar valt zoveel te ontdekken en verbeelding kan je op zoveel verschillende manieren inzetten. Dus dat kan op corporate communicatieniveau. Dus bijvoorbeeld, hè, de, de, de, hoe, eh, welke rol en hoe ziet Adeltel Hezje eruit in de wereld? Maar ook natuurlijk alle prachtcontent van Arhande, die ik ook, uh, wat ik ook een paar jaar heb gedaan. Dus ik denk dat het bedrijf geeft mij voldoende aanknopingspunten binnen mijn uh, interesse van verbeelding. En, en misschien ook toch wel weer die tegenstrijdigheid, hè, die paradox. Bedoel, het gaat uiteindelijk over, nou, wat ik net al zei, kiwis en bananen die we verkopen. Mm. Maar aan de andere kant maken we de meest prachtige... Content, als je kijkt naar onze televisiecommercials die we maken, dat is natuurlijk, ja, vind ik persoonlijk, vind ik dat wel echt uh, ten eerste heel erg goed gemaakt, goed gedraaid. En bijna als je kijkt naar het Ilse platform wat we nu hebben, het is bijna een soort van soap aan het worden. Het is echt een verhaal. Ja, yeah, ja, yeah, interessant. Nou, ik vind het ook heel interessant dat je over die paradoxen hebt. Want uh, nou, als je kijkt zeg maar, naar uh, de start van je carrière waar je een paar jaar bij TVDits hebt gezeten... ...dat echt hele serieuze journalistieke documentaires zijn hè, die vaak over jaren heen gaan. Heel diep uh, op een onderwerp, uh, maatschappelijk relevante onderwerpen duikt. En nu zit je ja, in een uh, ja, enorm contentproductieteam en uh, toch wel een hypercommerciële ja. omgeving. Dat is ook een mooi paradox. Uh, wat heb je zeg maar, uit die eerdere ervaringen geleerd waar je vandaag profijt van hebt? Nou sowieso, kijk, als ik kijk, nou, ik weet niet of jij dat ook nog steeds hebt, ik heb zo opgekeken tegen Irene, maar jij, heb jij dat ook niet nog steeds, dat je... Ja, het hele iconische vrouw. Ja. ja, dus in wie zij, gewoon als persoon wie ze was, maar ook hoe zij in het leven stond. Dus ik heb in die periode ontzettend veel geleerd, Het was echt de basis natuurlijk van mijn carrière. Sterker nog, ik dacht ooit, ik wil Irene worden, maar dan in New York. Ik wil af en toe mijn leven spenderen in New York, nou, nu zit ik hier in Bennebroek. Ook leuk. Um, nee, maar als ik kijk wat ik heb geleerd, um, met name in die periode. Um, ik denk dat het, het belangrijkste wel, kijk soms in documentaire, maar nou, dat weet je inmiddels, soms moet je echt jarenlang pushen yeah. en, en duwen om je droom, om je idee op tv te krijgen of waar dan ook te produceren. Yeah. Dus echt het vasthouden aan je plan, vasthouden aan je visie. Daarin blijven geloven. Die standvastigheid, dat vertrouwen in, in jezelf en in het team en in het, uh, het idee. Dat heb ik daar wel echt geleerd. Het doorzittingsvermogen zit natuurlijk ook wel een beetje in je aard. Yeah. Dat heb ik geleerd in die, in die periode. En ik denk ook wel wat, ook, wat ik ook heel mooi vind aan uh, de kleine cruise die je hebt... met uh, documentaires, dat iedereen echt gelijkwaardig is. Yeah. Dus het maakt niet uit of je de productieassistent bent... of de cameraman of, of de geluidsman. Soms kan bij wijze van spreken zelfs de geluidsman het verschil maken in iemand op zijn gemak stellen en daardoor het beste verhaal naar buiten krijgen. Dus die gelijkwaardigheid ook in het maakproces, nou die twee dingen denk ik dat dat het belangrijkste is ik heb, wat, ook wat ook een basis is geweest voor A-studio. Dus gelijkwaardigheid en ook wel vasthouden aan eigen, eigen plan. Ja, ja, ja, heel bijzonder. Nou, er wordt ook al veel analogie gemaakt uh, in uh, zeg maar de manier waarop je nu marketing moet doen. Hè? Dat je echt hele complementaire skillsets nodig hebt van een kleine groep van mensen die eigenlijk als een soort van squad-team kan opereren. En er wordt ja. ook vaak dan een, een uh, ja, vergelijking gemaakt met bijvoorbeeld hoe Hollywood-producties uh, gedraaid werden. Hè? Dat was vaak ook een beetje fractioneel. Soms zet je ook gewoon mensen bij elkaar. Uh, die dan uh, nou ja, achter een, een hele duidelijke scope aangaan, achter een droom, achter een, uh, een heel duidelijk doel. Uh, en vervolgens uh, daarna ook weer dissembled kunnen worden. Dus uh, ja, uh, dat is, uh, zijn mooie analogieën te maken tussen uh, de omgeving waarin wij nu opereren... en. Wat er inderdaad al in, in film en tv-productie uh, ja, jarenlang ja, het, bezig is. Ja, ja echt jarenlang. Hè. En jarenlang dan maar dat clubje zijn met elkaar en elkaar vertrouwen, op elkaar bouwen. Ja. Dat is uh, wat daar gebeurt. En het is ook heel gek Wat ik ook heel raar vond vroeger hoor. Dus bij iedereen, bij, bij, bij, bij de documentaires, dan is het opeens ook klaar. En dan voelt het ja. ook een soort van dat je afscheid nemen van iets heel mooi. Gelukkig komt er daarna weer iets om. Maar het is een, hele, het is een heel ander soort manier van werken. Ja, absoluut. Hey, we gaan even door naar de rapid fire questions. Dus ik heb een paar yes, korte sorry. vragen voor jou. Uh, ook graag uh, wat korte antwoorden. Uh, wat is je favoriete content uh, marketingkanaal? Um, Ja, ik vind het moeilijk, maar als ik dan, dan moet ik toch allerhande zeggen. Oké, okay. waarom? Omdat um, het voor iedereen is. Je kan er alles in heel, en het is zo fantastisch, echt, het is zo mooi. Het is zo mooi, de content het niet ja. maken. De heerlijke recepten, de heerlijke fotografie, de video's oh, Echt van Lekkerend. Oké, okay, top. Wat is je favoriete media of, of social media? Um, nou ja, ik, ik denk toch echt, ik ben echt nog steeds een sucker voor televisie. Heel ouderwet. Dat nee. kan, kan je misschien niet voorstellen. Maar ik, ik denk ook, nou behalve dat ik natuurlijk film en televisie heb gestudeerd en ook afgestudeerd ben in de richting televisie. Ook als je ziet wat er nu gebeurt, hè? wat er nu gaande is met die streamingsdiensten. Wat Netflix heeft gedaan de afgelopen tijd, maar ook zelfs uh, uh, land in Nederland. Ik vind dat zo machtig interessant hoe zo'n ontzettend ouderwets medium ja. gewoon op zijn kop staat. En wat daar gebeurt. En dat makers daar ook nu de ruimte weer krijgen, zeker bij de streamingsdienst, om. om, om, om wel, eigenlijk wat VPRO de, vroeger deed, weet je wel, de verzelfde ja. onderstelsel. Ja. Dat dingen als tracks nu kunnen gemaakt worden bij, uh, bij Amazon. Ja, absoluut. Het is, absoluut. Dus, het is televisie. Sorry, ik had wat sneller moeten antwoorden. Ik ja, wel okay. dus fijn. ja, maar top, het is ook mooi om je rationaal erachter te ja. hebben. Hey, wat is je favoriete merk? En je mag geen Albert Heijn noemen. <laughs> uh, ik denk dat ik niet één favoriete, maar als je in de media zit. New York Times, mm -hmm. denk ik. En de reden om, ook, ook omdat ze echt. Het allerbeste in-house agency hebben van de wereld, mm -hmm. Team Red Studio, dat is belangrijk. belangrijke. Ja. Maar verder ook daarvoor geldt hier denk ik paradox, dus ik hou van de zeeman, maar ook van Cartier. Het is een beetje allebei de kanten op. Ja, oké, okay, top. Dus heel erg highbrow en heel erg lowbrow. Ja, lekker, ja. maar allebei de kanten. Het is niet, je kan, uh, ja, nogmaals, die paradox tegenstrijdigheid, dat is spannend. Ja, oké, okay, top. Hé, hey, en laatste vraag, favoriete marketingcampagne, iets uh, liefst iets recents. Poeh, dan mag ik zeker ook niks van Albert Heijn zeggen, hè? Ja, ja mag, maar... Nee, dat, dat is niet, niet helemaal leuk. Nee, nou, weet je wat? De, hetgene waar ik echt totaal uh, door geraakt werd, echt geraakt, is denk ik uh, Nike Dream Crazier, weet je wel, met, uh, yeah. met de vrouwen. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, ja, ja, die stond. Echt samen van in mijn ogen, hoor. Dat is echt uh, prachtig. Dream Crazy vond ik ook fantastisch, maar Crazier, dat was, uh, die raakte mij echt. Ja, ja, ja, dat doen ze echt magisch. Ja, Alright, laten we het even hebben over Albert Heijn Studio. Um, yes. ik vertel er eens even over. Waarom zijn jullie dat gestart? Uh, en daarna wil ik graag even weten wat er precies gebeurt in de studio. Yes. Um, nou, we, zijn het gestart, we zijn nog maar anderhalf jaar geleden gestart. Hè? Dus eigenlijk ietsje dus in de zomer van 2019, nog niet eens zo lang geleden. En de reden waarom we dat gestart zijn is omdat. Um, uh, we, of eigenlijk moet ik misschien wel zeggen ik, erachter kwam dat uh, door alle banen die ik heb gehad bij Albert Heijn of ALTLS, dus zag ik dat heel veel gesiloot werd bekeken. Dus zowel de relatie met uh, een agency bijvoorbeeld, maar ook het werk wat we maakten. Dus daardoor zag je dat er niet altijd een consistency was in de branding, maar ook dat er enorm veel energie en tijd en dus ook geld verloren ging in het in pingpongen tussen agencies en mensen bij Albert Heijn.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 En uh, het team is momenteel georganiseerd eigenlijk in drie divisies. De eerste divisie uh, noem, ik, noem ik zelf de creatieve studio. Nou, dat is datgene waar je normaal een extern bureau voor zou inhuren. Um, uh, dus bijvoorbeeld art direction, copy, motion graphics design, DTP van, uh, van technisch tot, uh, tot creatief. Um, het tweede gedeelte is eigenlijk het, het business gedeelte. Dus dat is de kern van, van Albert Heijn. Dat zijn mensen die echt alles weten van een folder maken of van winkelcommunicatie of van hoe je actiecommunicatie moet doen. Dus dat zijn echt consultants, mensen die echt retail experts. Uh, en het laatste gedeelte, um, dat is misschien wel de meest letterlijke versie van een studio. Dat is um, Studio 63, daar waar wij zo geïntegreerd mogelijk foto- en videoproductie doen. Um, dus daar hebben we een, letterlijk een, een studio van uh, bijna 3000 vierkante meter waar wij dus nou ja, draaien en fotograferen We hebben dat door. Ja, ja oké, okay, super. Hey, wij krijgen Ter voorbereiding van de podcast uh, stellen wij op, uh, op Hello Maas' uh, LinkedIn pagina, maar ook even op mijn persoonlijke LinkedIn pagina altijd even de mogelijkheid om uh, wat feedback te krijgen van onze volgers. Van uh, go, waar willen jullie, uh, wat willen jullie van Albert Heijn uh, horen over hun studio. En uh, vrij hoog scoorde wel... Um, Zeg maar de relatie van de studio tot marketing uh, en eigenlijk ja. de overal strategie van, uh, van Albert Heijn. Dus kun je daar iets over delen? Ja, tuurlijk. Um, nou de studio, of ik zelf, ben dus onderdeel ook van, uh, van het team marketing en communicatie. Mm -hmm. Dus ik val binnen marketing. Dat is misschien uh, belangrijk om te weten. Mm -hmm. En dat is ook met een reden gedaan, omdat een van de belangrijkste targets voor A studio was onder andere... Um, uh, hoe we zouden samenwerken, want ik geloof er heilig in dat als je dus die consultants, die business consultants, zij aan zij, schouder en schouder laat samenwerken met de creatieven, dat daar dan iets ontstaat wat dus niet ontstaat als je alleen maar externe mensen of bureaus in gaat huren. Dus dat betekent dat ik ten eerste onderdeel ben van, van een marketingorganisatie, Um, uh, en soms kan dus een collega opdrachtgever zijn. Soms is het iemand die onderdeel uitmaakt van het team. Um, het uh, uh, uh, is, is letterlijk schouder en schouder optrekken uh, om zo het beste werk en ook het beste uh, uh, de strategie van Albert Heijn, de marketingstrategie, over te brengen naar onze klanten. Ja, dus ik, ik, ik sta, let, we staan naast elkaar. Ja, oké. En dat gaat zeg maar over de hele breedte heen, dus van marktonderzoek tot en met uh, leadgeneratie tot en met uh, contentdistributie. Ja, klopt. Het is bij ons is het, bij Albert Heijn is het niet, niet, niet alles zit binnen de marketingcommunicatieteam. Namelijk uh, data en insights het is bijvoorbeeld niet. Okay. Dus dat is toevallig een ander team. Maakt op zich niet uit. Want nog steeds is dat iemand met wie wij vanzelfsprekend spreken ontzettend veel samenwerken. Ik bedoel, nog hebben we een groot klantonderzoek gedaan. Wat voor mij essentieel is om daarmee de kwaliteit van mijn werk beter te kunnen maken. Ja, helder. Dus het is, uh, nee, het is eigenlijk uh, uh, nou, je had het er net ook over, over een beetje scrumachtige agile manier van werken. Ook die manier ja. van werken.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 Hey, en uh, Welke twee contentkanalen uh, of, of, of strategieën zeg maar, ben je het meest trots op? Je had het net al even over alle handen wat je zelf gewoon heel mooi uh, medium vindt, maar zijn er... ja. misschien kun je iets zeggen over wat je recent zeg maar hebt geprobeerd of geëxperimenteerd of je denkt, hey, dat is uh, supergoed gelukt. Um, ja, dat is. Nou, misschien dat wel. Ja, het, het klinkt misschien een beetje raar dat ik dit zeg, maar de bonusfolder waarvan iedereen denkt. Wat, wat, hè, dat is toch alleen maar het foldertje waar allemaal uh, aanbiedingen in staan. Eigenlijk is dat hele platform wat we daarmee doen. Want het is natuurlijk niet alleen maar een folder. Een prachtig mooi content marketing kanaal. Want zeker niet bestaat dat alleen maar uit, uh, uit aanbiedingen. We doen er veel meer en we vertellen er ook veel meer mee. Het is enorm ja. gepersonaliseerd. Je kan het via de app online en natuurlijk ook nog een boekje. En we weten ook daar. Uh, tenminste, we weten, we zijn daar ook mee bezig om zeker dit jaar en ook volgend jaar dat veel meer digital first te gaan brengen. Altijd zal de folder er blijven. We, we drukken er 6 miljoen per week. Maar dat is wel een prachtig kanaal. En, daar, en daarnaast, misschien ook leuk is om te vertellen, is dat wij lokaal ook heel erg actief zijn. Dus met lokale marketing. Um, wat ook heel erg veel gaat over wat belangrijk is in die regio, of in het dorp, of letterlijk in de straat daar bij, uh, bij een specifieke winkel. En wat we daar allemaal doen, dat, is, uh, dat, is ook, uh, dat gaat ook ver. Um, um, en daar gebruiken we heel veel verschillende eigen en ook peetkanalen zitten we daarvoor in. Geef je een voorbeeld um, dan wat je bijvoorbeeld in de Dorpsstraat in Emmen dan uh, doet in plaats van uh, op de Prinsengracht in Amsterdam? Nou, ten eerste weten we natuurlijk dat daar andere mensen in de buurt wonen, omdat wij niet alles, maar we weten wel ongeveer wat mensen in die buurt wel of niet kopen. Dus wij ja. kunnen een soort, van, nou ja, een, een soort van profiel maken in ieder geval van de mensen die in de buurt wonen. Ja. We weten daardoor dus ook... Bijvoorbeeld wat wij ze moeten aanbieden. Misschien willen ze juist meer weten over waar hun eten vandaan komt. Zullen we daar meer over vertellen? Misschien zijn het juist heel erg aanbiedingkomen. Zullen we ze extra kortingsbonnenboekjes geven? Ja. Misschien zijn het mensen die een ontzettend... En dat weten, weten we meestal ook van de supermarktmanagers in de buurt natuurlijk. Die, en waar een enorme betrokkenheid is in de buurt. Dus zullen ja. we misschien daar ook met scholen of met lokale ondernemers meer uh, het contact zoeken? Ja, helder. Zij proberen, uh, proberen bijvoorbeeld ook met openingen van nieuwe winkels dat heel erg toegespitst te maken... Op wat er gebeurt in zo'n wijk, in zo'n dorp, in zo'n straat. Ja, helder. Hey, Laten we eens even over je team uh, praten. Want uh, hey, ja. je hebt het net over dat je al uh, heel snel groeit. en nu inmiddels bijna 80 uh, creatieven. Uh, vertel eens even welke skills en competenties uh, zitten er precies in je team? Uh, nou ja, dat is dus het grappige van het hele A studio type, Het is echt, een, het is gewoon van alles en nog wat door elkaar. Want okay. ik heb dus, uh, wat ik net al zei, van uh, senior art directors die van de grootste bureaus afkomen tot video tot um, uh, een specialist die alles weet van uh, electronic shelf labeling. Dus het gaat echt alle kanten op. En ik denk dat juist die, ze zijn individueel. Allemaal supersterk en hebben dus echt een expertise. En daar spreken we ze ook op aan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen echt expert wordt in het vakgebied waar ze voor opgesteld staan. Maar ja. vooral die zonder delen, dus hoe zij samenwerken. Ja. Uh, en de effort die zij ook moeten gaan steken in elkaar begrijpen. Ja. Dat, ja. Hè, daar, daar schort het nog wel eens aan. Dat maakt dit team uniek en denk ik ook sterk. Dus ja. ik, ik, ik vraag ook echt letterlijk aan de mensen. Nou bijvoorbeeld iemand uh, zoals we van digitale communicatie. Ga nou naast die Motion Graphics Designer zitten en leer zijn taal begrijpen. Maar andersom ook. Ik wil ook dat de Motion Graphics Designer begrijpt wat hij of zij wil gaan bereiken. met de communicatie die we in de winkel op zo'n digitaal scherm. op jou afdoen, op de klant. Ja, helder. Um, dus de, de skillset is echt, gaat, gaat, gaat, gaat echt alle kanten op. En dat maakt het ook leuk, hè? Ja, heel veel verschillende soorten mensen. Ja, ik kan me best voorstellen als je nou ja, de mensen vanuit de bureaukant of, uh, of mensen die freelance werken uh, de, he, kan, kunt verleiden om bij jou uh, in je team te komen. Dat het, uh, ook wel, dan werk je alleen maar voor één brand hè, de hele tijd. Uh, hoe zorg je ervoor dat je dan toch die creativiteit die vaak leuk is... als je dus uh, voor meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd kan werken... Hoe, ja. um, hoe zorg je dat je die dynamiek wel binnenhoudt als je de hele tijd op één brand zit? Um, Naast slak sowieso beginnen met dat is uitdagend. Weet je, dus dat, dat, dat uh, een van de punten die ik ook meekreeg toen ik research deed uh, voor het in huishouden van creatief werk was ook dit. Weet je wel, hoe hou je iedereen geïnspireerd en, en, en gevuld met ideeën? En dan hebben we ook nog eens een corona-pandemie uh, ja. uh, op ons dak erbij, dus dit is, dit, dit is wel echt uitdagend. Misschien, um, misschien goed om uit te leggen hoe ik het heb uh, ingericht. Ik heb namelijk gekozen voor een hybride model. En hybride is natuurlijk het grootste containerbegrip ever. Maar <laughs> ik zal proberen toe te lichten. Het is um, een deel van mijn team is sowieso al van buitenaf, om maar zo te zeggen. Ik heb ervoor gekozen om langdurige partnerships aan te gaan met bepaalde bedrijven, mm -hmm. met partners. Dus niet iedereen in mijn team staat op de P-rol van Albert Heijn. Ja. Dus, dus de mensen zijn sowieso al van buitenaf. Dus zij krijgen ook al prikkels van andere opdrachtgevers binnen dat concern. Dus even een voorbeeldje. De creatieve studio is een samenwerking met APS Group. Mm -hmm. Nou is het zo dat APS Group ook bijvoorbeeld werkt voor, uh, voor Adidas. Uh, in, in Engeland hebben ze heel verschillende opdrachtgevers. Dus zij krijgen ten eerste daar ook hun uh, inspiratie van. Mm -hmm. um, aan de andere kant zorg ik en Albert Heijn zorgen er ook voor dat er voldoende... Uh, Bijvoorbeeld workshops zijn over typografie of over kadrering, et cetera. Dus dat doen we. En we stimuleren ook alle partners met die, die we hebben uitgekozen om veel met elkaar samen te gaan werken. Ja. Ik kan er nog wat meer over vertellen. Dus daar komt ook inspiratie vandaan. Maar, maar in alle eerlijkheid, stel dat je kijkt naar de grote, de grote, meer traditionele agencies. Daar zitten natuurlijk ook vaste teams op merken. Dus ja. eigenlijk werken die ook dedicated, vaak voor één voor KPN, voor de Rabo of voor, voor ING. En dan heb je gezegd van dat stuk, dat kunnen we gewoon ook... dat kunnen we eigenlijk mimmiken, dat model, maar dat brengen we wel in-house... omdat je dan toch de kortere lijntjes hebt en ook... Um, nou ja, de, de, um, de efficiencies aan het budget kan bijvoorbeeld. Was dat de primaire ja. reden om het uh, naar binnen te halen? En dus en ja, zijn, ook... er zijn drie, ja, er zijn drie redenen geweest, drie targets eigenlijk vanaf dag 1... en die heb ik nog steeds. De eerste is uh, efficiency. Nou, efficiency mogen duidelijk zijn dat je uh, sneller kan werken, maar ook speed to market. Dus dat je sneller je content uh, naar, naar jouw klant krijgt. Ja. De tweede, kwaliteit. Dus dan hebben we het weer over brand consistency. Maar ook, ook een hele belangrijke, de kwaliteit van werken. Dus hoe ja. je werkt, hoe je samenwerkt. En de derde, ja zeker die savings. Absoluut, dat is niet onbelangrijk. Dat is, uh, dat is uh, als je het in huis haalt en dus veel meer kan sturen op... De meest kleine details, ja. En retail is detail, ook in dit geval. Ja, absoluut. En met het volume wat wij produceren, wat natuurlijk absurd is, ja. dan zitten die zijn snel behoud. Ja, en in het model wat je nu hebt, zit er ook nog een ruimte voor marketing freelancers. Bijvoorbeeld mensen die hele specifieke skillsets hebben bij, bij bijvoorbeeld nieuwe kanalen of met marketing tools. Hè, die natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel zijn van je operating model. Is dat nog iets waar je... Uh, ruimte voor heb of zeg je van nou, we hebben het echt gekaderd op deze manier om zoveel mogelijk uh, dat allemaal uh, langdurig te inhouden omdat die contentproductie zo groot is? Ja, dus wij, wij hebben wel echt gekozen voor het partnership model. Dus uh, ja. we gaan eigenlijk bijna een huwelijk aan met, uh, met meerdere partners. Dus echt ja. meerdere jaren hè, spreken we dan met elkaar af. Ja. Um, dus het is niet dat wij steeds maar weer op zoek gaan naar uh, een marketing-expert of een freelancer. Desalniettemin groeien we natuurlijk zo snel dat er wel vaak genoeg. Misschien wat extra handjes worden ingehuurd. Maar de basis van het model is wel meer gebaseerd op een, het huwelijk, de langdurigheid um, uh, en de veiligheid en het vertrouwen van die samenwerking. Ja. Um, en minder dus op freelancers. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik kan me voorstellen voor als je zo'n enorm productieapparaat hebt uh, wat uh, ja, gewoon wel feilloos moet lopen. Uh, ja, het, moet het is om... Je moet het een beetje zien, ik ver, vergelijk het soms met de fabriek. Hè. Het is ja. echt een machine. Elke ja. dag maar weer. Ja. ja, precies. Ja, helemaal eens. Hey, laten we even nog uh, wat verder praten over innovatie. Hè? Want het, uh, nou ja, het verhaal, het aantal content en mediakanalen, formats, het verandert supersnel. Um, ja. Is er ook ruimte bij, bij jullie studio om te experimenteren, terwijl je al zo'n enorme nou ja, operationele verantwoordelijkheid uh, draagt? Um, ja, die is er. Uh, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld waar ik het net over hadden, Clubhouse, weet je wel, dat is meer op, op Albert Heijn niveau. En als ik dan specifiek kijk naar wat wij doen binnen de studio, experimenteren wij met name denk ik in nieuwe vormen van samenwerken, dat. Ja. En als je kijkt specifiek naar de kanalen die wij beheren, die ook echt binnen mijn uh, juridictie liggen, denk ik dat het meest experimentele toch wel zit in het digitale. Ja. Uh, dat zijn de digitale touchpoints, er zijn er meerdere in de winkel. Dus je hebt ja. de digitale schermen, de handscanner, uh, datgene waar jij je boodschappen afscan, weet je wel, op het einde waar je je boodschappen zelf scant, de, de ESL, dus de electronic self-labeling. Ja. Daar zijn wij uh, ten eerste aan het experimenteren met wat kan er nog meer, wat voor andere type kanalen zou je kunnen toevoegen, ja. maar vooral ook hoe ga je ze inzetten zodat het het beste aansluit bij jouw customer journey. Ja. Soms kan dat betekenen minder content op jou afhuren, maar veel gerichter, functioneler. Maar soms juist is dat veel gepersonaliseerder, tijger, et cetera. En dat is wel heel leuk hoor, om daar mee uh, daar, uh, nou ja, op, op, op je bek te gaan, dat we er wel zijn. Maar dat, <laughs> dat, dat heet innovatie. Ja. Dus daar probeer, ik denk dat daar het meeste in zit bij ons. Okay. Hoe regel jij je marketingoperatie? Bouw je een volledig inhouse team? Of huur je één of meerdere marketing agencies. Wij bij HelloMaas hebben een nieuwe optie gelanceerd. Het HelloMaas Flexteam. Direct toegang tot marketing freelancers die meedenken en doen wanneer jij dat nodig hebt. Wij regelen jouw flexteam uit onze pool van 400 top marketing experts. Ga naar helloMaas.com/flexteam en bouw je flexteam. Ja, en als je ook gewoon kijkt zeg maar, naar uh, het hele domein van content uh, produceren, dan zie je natuurlijk ook een enorme ja. groei van, uh, nou, ik noem ze altijd solopreneurs, dus vaak uh, uh, ja, mensen die zelfstandig werken, die dan uh, naar een eigen brand bouwen. Het makkelijkste voorbeeld zijn natuurlijk uh, van die influencers op, uh, uh, op, op Instagram, maar er zijn er veel meer, ook met uh, podcasts uh, van allerlei content producers. Is dat ook iets wat je, wat je in de gaten houdt en wellicht ook kan betrekken in je studio? Ja. ja, en dan met name in Studio 63, dus letterlijk is het de, letterlijke, dus de uh, studio waar wij geïntegreerd uh, foto en video produceren. Zeker, dus daar merk je dat wij ook, zoals je het noemt, de solo-vendeurs, dat we daarmee samenwerken. Ja. ja. Uh, en dat we daar ook aan het kijken zijn, weer hoe we die samenwerking wel langdurig kunnen maken. Dus wel duurzaam langdurig, zodat ja. je wel een band met elkaar opbouwt. Ja. Um, dat kan van, van een fotograaf zijn tot inderdaad iemand die voor ons bij wijze van spreken gaat vloggen of uh, de podcast doet, dat kan. Ja. Um, dus daar, daar zijn we daar zeker wel wat meer naar aan het kijken. Okay, Influencers ja. vind ik wel een ander ding, want dat is wel heel erg afhankelijk van het type boodschap wat je over wil brengen. Yeah. Dus als je, wilt, als je stelt dat je een influencer met een moestuin maakt, zoals we dat nu hebben, is natuurlijk een heel ander type doelgroep en verhaal wat je wil vertellen, vergeleken met um, nou, een groep wat uh, Pasen of uh, de zomercampagne. Ja, helder, helder. Ja. Hey, wat net even over experimenteren, waarin natuurlijk ook uh, het doel is vaak ook uh, gewoon snel te falen, hè? Want dan, uh, uh, en je leert er ook vaak van. Um, dus kun je een aantal big learnings uh, uh, ja, of fuck-ups, wat mij betreft uh, delen van <laughs> het afgelopen jaar van iets wat je dacht, nou dat gaat hem helemaal worden. Of daar zijn we super enthousiast over en uiteindelijk bleek dat gewoon uh, ja, helemaal niet aan te slaan. Nou, um, nou laat ik vooropstellen dat uh, uh, als je een uh, start-up in een eeuwenoud bedrijf, wat natuurlijk ook weer een mooie paradox is, bedenk ik ja, nu. Ja. Als je dat gaat opzetten, geloof me, je moet er tegen kunnen dat je heel veel fouten gaat maken. Nee, ja. dus ik heb... Um, uh, Ontiegelijk vaak denk ik A en wordt het uiteindelijk B. En dat is een beetje waar ik het net ook over had. Zolang je maar de stip op de horizon duidelijk is, de invulling vind ik niet zo erg hoe het gaat. Of dat links of rechts om gaat. Daar hebben we een fantastisch team uh, om, om dat mee, die invulling mee te maken. Ja. Uh, maar als ik kijk naar uh, specifiek naar vorig jaar, wat mm -hmm. daar wel, wat denk ik mijn grootste fout, daar is geweest, inschattingsfout, ik had altijd de theorie dat we niet zoveel account en traffic nodig hadden bij de studio, want ik dacht, ja, iedereen zit toch schouder aan schouder te werken. Iedereen ja. begrijpt elkaar, toch? dus Ik had <laughs> mijn droom, hè? Daar, daar was ik, ik, ik zat al op die horizon. En ik had iedereen nog niet de tijd gegeven om bij mij op die horizon te komen zitten. Ja. Uh, en dat daar heb ik wel, uh, dat heb ik verkeerd, verkeerd ingeschat, zeker ook met, uh, met corona. Ja. We hebben gewoon mensen nodig die het werk, verdelen, die uh, briefings aannemen, die zorgen dat iedereen goed met elkaar blijft praten. Zeker in deze ruis van MS Teams of Zoom of wat we allemaal nog meer hebben. Ja. Dus daar ben ik wel te laat in geweest, voordat ik daar, uh, ja, daar uh, dat durfde toe te geven. Ja, ja helder. Ja, ik hoor het wel veel hoor, bij, uh, bij klanten en relaties, dat hè, projectmanagement is gewoon, is ook niet zo'n heel sexy uh, uh, ja, ding zeg maar, vooral niet binnen de creatieve sector. Maar uiteindelijk, als je dat niet op orde hebt, dan, uh, of je traffic, dan, uh, ja, dan komt het hele creatieve proces vaak ook in de knoei te zitten. Ja, uh, nou, dat, dat is het echt. Want als ik ook net zei, je kan pas buiten de lijntjes zeg maar, gaan denken als je weet wat de lijnen zijn. En iemand ja. moet die lijnen toch wel even gaan neerzetten. Ja. Uh, dat is een uh, kleine misjudgment. Zeker als ik uh, tijdens corona, dat had ik iets beter moeten managen. Dat is goed ja, gekomen uh, uh, hoor, daar niet van. Maar, uh, ja, nee, tof. Hey, we hebben nog een laatste bonusvraag. Uh, oh. Wij noemen dat altijd Hello Curiosity. Um, we hebben het veel over paradoxen vandaag uh, gehad. Um, en uh, we vinden het altijd leuk om ook even te horen van uh, welk boek of video, of, of cursus of, of nou ja, een podcast uh, raad je aan voor de ambitieuze uh, nou ja, creatief of marketeer? Iets wat jou heeft geïnspireerd uh, en uh, wat je graag door wil geven? Um, nou, ik denk dat ik er uh, misschien een hele simpele als eerste: Dit is, misschien, nee. dit is niet eens een podcast. Dit is een hele simpele. Wat ik heel vaak doe, en wat ik ook wel vaak tegen anderen zeg, neem eens een andere weg ergens naartoe. Iedereen neemt altijd de meest efficiënte route van A naar B. Mm -hmm. Doe dat eens anders. En de reden waarom ik dat zeg is omdat je daardoor geïnspireerd wordt, nieuwe dingen kan zien, hè, nieuwe mensen misschien zelfs wel ontmoet. Dus neem eens een andere route. naar je werk of naar de supermarkt of waar je ook naartoe gaat. Dat is de eerste. Um, nou, wat een hele leuke is, ik heb er nog twee. Nog twee. En dan als ik... Uh, dan, uh, dan, nog twee, sorry. Nee, ik de heb hoor, juist, Elite, uh... heb je die, Heb je die nieuwsbrief al gezien? De Havermelkelite, van een uh, journalist. Als je wil, meer wil weten over de Zeitgeist, de huidige tijdgeest. Nou, het X-verentje. Hilarisch, okay. echt. Ik heb mezelf helemaal verloren in die stukken die hij allemaal... Er, de Elite. Oké, okay, vertel eens dan, uh, want ik ken het niet. Wat, wat, wat nou, je nou, het het is, maar... hij is nog maar, geloof ik, een jaar geleden ermee begonnen. En wat hij doet, hij struit een beetje het internet af. Of zijn eigen mediakanalen die hij vaak gebruikt op zoek naar dingen die heel erg de tijdgeest weergeven. Okay. Dus het kan een artikel zijn van Vice tot en met een en van een stom Instagram filmpje. Maar precies datgene wat ik nog niet meer, maar ik geen onderdeel meer van ben, zeg maar, de jeugdcultuur tot en met nou, laat ik zeggen tot en met 40 jaar. Yeah. Dat kan hij zo goed verwoorden in die nieuwsbrief. Het komt één keer in de twee weken. Een nieuwsbrief Hoe ouderwets. Oh, ik ga hem dan gelijk uh, uh, ja. aanmelden. Klinkt helemaal goed. En de, en de laatste, uh, die is misschien wat, meer, uh, wat minder toegankelijk, maar vond ik echt geweldig. Malcolm Gladwell. Ja. Uh, natuurlijk een beroemde met tipping point en dergelijke. Die heeft een podcast, Revisionist History. Nou, daar kan je ook jezelf helemaal in verliezen. Ja, absoluut. Ja, dat is ook een topper. Die ken ik dan wel. Maar uh, gaaf, leuke tips en uh, inderdaad uh, curiosity kan overal vandaan komen. Dus het hoeft niet altijd mediaconsumptie te zijn, maar inderdaad gewoon een wandeling of even een andere weg inslaan uh, levert het vaak ook weer andere inzichten op. Precies, ja. Klopt. Nou, ik, uh, hoge informatiedichtheid, dank je wel voor het delen allemaal. Uh, heel bijzonder ja, ook om te wel. horen wat, uh, nou ja, hoe je het hebt neergezet bij inderdaad een eeuwenoude organisatie uh, die toch uh, ja, relevant uh, moet blijven, uh, omdat ze uh, ja, gewoon zo relevant zijn in de Nederlandse maatschappij. Uh, ja. En dat dan inderdaad via content en, uh, en een goede contentproductie-engineer te zetten. Ja, impressive hoor, dat het uh, zo snel is neergezet. En uh, dankjewel voor het kijken in de keuken. Nou, heel graag gedaan.